Zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren, slecht behandelen. Hoe reageer jij als iemand je gevoelens kwetst? Laat je het je vreugde stelen of laat je je emoties de vrije loop? Lucas 6 vers 28 geeft ons instructies over wat we moeten doen als mensen ons pijn doen. We moeten voor hen bidden en hen zegenen. Het is geen natuurlijke reactie om te bidden voor het geluk van diegenen die je vervloeken. Maar Gods wijsheid is groter dan de onze, dus ook al voelt het niet goed, het is het juiste om te doen. En ik ben bereid het in gehoorzaam te willen doen en te zeggen, Heer, ik heb eigenlijk niet het gevoel om mensen te zegenen die mij pijn hebben gedaan. Maar ik wil in geloof bidden dat u het hoe dan ook wilt doen, omdat u mij vertelt hen te zegenen met uw aanwezigheid. De keuze maken om voor hen te bidden is een van de moeilijkste dingen die God ons vraagt te doen. Speciaal als we geloven dat degene die ons kwetst het bij het verkeerde eind heeft en het niet verdient om vergeven te worden. Maar God instrueert ons om vergeving te praktiseren. En als we ervoor kiezen om het pad van vergeving te volgen, dan ervaren we de vrede en de vreugde die vrijkomt door gehoorzaam te zijn aan Gods woord. Wanneer je God gehoorzaamt, kan Hij je helpen om de pijn van de aanval te overwinnen en zo meer van het leven te genieten. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, het is moeilijk. Maar ik bid voor degenen die mij pijn hebben gedaan en vraag u om hen te zegenen. Help mij om die pijn los te laten en hen te vergeven. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag.